Wie is eigenlijk de baas op het internet? Is dat Google, de overheid of ben jij dat? Kom erachter in de serie De Baas op het internet. Missie 5, ontwerp een zelfrijdende auto. De Baas op internet is ontwikkeld door Waag, Bits of Freedom en netwerkdemocratie. Ga naar debaasopinternet.nl als je meer informatie wil. Niet alleen smartphones, tablets en laptops maken gebruik van internet. Ook steeds meer andere apparaten staan in verbinding met het wereldwijde netwerk. Zelfrijdende auto's, slimme verwarmingen en je mobiele telefoon gebruiken allemaal het internet om te kunnen werken. Navigatiesystemen in auto's gebruiken online file informatie. Beveiligingscamera's op vliegvelden herkennen gezichten. De slimme lampen in huis zijn op afstand aan en uit te zetten. Net als de centrale verwarming. Al deze systemen zijn geprogrammeerd om ons leven makkelijker te maken. Al deze apparaten werken op basis van algoritmes. Een algoritme is een stappenplan dat je kunt gebruiken om een probleem op te lossen. Bijvoorbeeld, stel je hebt honger en besluit een pizza te bakken. Het bakken van een pizza gaat in een aantal stappen. 1. Deeg maken van meel, water en gist. 2. Het deeg uitrollen. 3. De tomatensaus en de toppings op je pizza leggen. En 8 minuten in de oven bakken. En klaar! Je gebruikt een recept om zelf een pizza te maken. Dat recept is een algoritme. Computers gebruiken algoritmes om te snappen wat ze moeten doen. Bijvoorbeeld, je klikt op een link met de muis en de computer opent een nieuwe webpagina om de link weer te geven. Slimme algoritmes bepalen zo de beste route voor ons op de weg. Op welk moment de wekker moet afgaan om op tijd wakker te worden en welke informatie we te zien krijgen wanneer we iets opzoeken op Google. Om deze beslissingen te nemen maken algoritmes gebruik van grote hoeveelheden data op internet. Maar geeft het internet altijd wel de juiste informatie? Weet het internet het altijd beter? Heb je bijvoorbeeld wel eens een fout op internet gevonden? Hoe komt al die informatie eigenlijk op het internet? En wat is de rol van een programmeur? Daar gaan we de komende twee missies naar kijken. In deze missies ontdek je hoe je een algoritme ontwerpt. Dat doen we door een zelfrijdende auto te ontwerpen. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? In deze missie heb je nodig tekenspul, stiften of potloden en een groot vel papier. Jij bent in deze missie de maker van een zelfrijdende auto. De computer in de auto neemt op basis van algoritmes alle beslissingen in het verkeer. En om beslissingen te kunnen nemen, moet je auto data en informatie verzamelen. Dat kun je doen door je auto een aantal sensoren te geven. De sensoren zijn eigenlijk de zintuigen van de auto. Ze vangen licht, geluid, beweging en andere voertuigen, temperatuur en nog veel meer op. Een zelfrijdende auto heeft sensoren nodig om te begrijpen wat er om de auto heen gebeurt. Wat heeft jouw zelfrijdende auto nodig om zonder bestuurder te kunnen rijden? Je moet ongelukken kunnen vermijden, de verkeersregels volgen, geen boetes krijgen, de snelste route naar je bestemming vinden, zuinig rijden en jij moet een dutje kunnen doen tijdens het rijden. Denk bij het ontwerpen goed na welke informatie jouw auto moet verzamelen en welke stappenplannen of algoritmes jouw auto moet volgen om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld, mijn auto moet de verkeersregels volgen. Ik plaats daarom een camera of sensor aan de voorkant. En ik schrijf er een algoritme bij. 1. Scan verkeersbord. 2. Zoek op internet de betekenis van het verkeersbord. 3. Geef door aan de besturingscomputer wat te doen, bijvoorbeeld niet harder dan 30 rijden. Nu jij. Pak je papier en stiften en ontwerp zelf of met een team een zelfrijdende auto. Teken de auto op het grote vel papier. En terwijl je dit doet kun je deze video even op pauze zetten. Als je klaar bent druk je weer op play en gaan we verder. Is jouw zelfrijdende auto klaar? Top, dan heb je een badge verdiend. In deze missie heb je ontdekt wat algoritmes zijn. Een algoritme is een stappenplan dat je kunt gebruiken om een probleem op te lossen. Je hebt een zelfrijdende auto ontworpen die algoritmes gebruikt om zelf beslissingen te kunnen nemen. Maar wat als jouw auto een beslissing moet nemen die nog niet in jouw algoritme staat beschreven? Of wat als twee algoritmes elkaar tegenspreken? Stel je voor, je hebt een algoritme geschreven om je auto te laten stoppen als er een mens of dier voor de auto staat. Maar ook een algoritme om de verkeersregels te volgen. Stel, er steekt een eend over op de snelweg. Maar op de snelweg mag je volgens de verkeersregels niet stoppen. Wat zou jouw zelfrijdende auto dan doen? Doorrijden? Of toch de verkeersregels maar overtreden en stoppen? Daar gaan we de volgende missie naar kijken. Ik ben erg benieuwd naar jouw zelfrijdende auto. Ik zou het leuk vinden als je de foto zou willen delen met ons op social media. De links naar de site vind je hieronder. Tot de volgende missie.